Zo, lieve oh, achteruit, lieve lieve YouTube-kijkers van de Stofjes, met alle plezier wens ik jullie een heel gezond, sportief en gelukkig 2023. Zo, geen bosloop, maar wel gefitness. Even lekker bezig geweest. 1 januari, goed begin is het halve werk. Laten we maar even zeggen. Dus. Daar gaan we maar voor. Boskuststrand uh, rustig. Ook een beetje zelf voor gekozen. We hadden, uh, de kinderen waren, of tenminste op de jongste na de anderen, die waren weg. En. Uh, ja, ook nu loopt het weer als een klein draadje door dit geheel heen. Uh, natuurlijk, mijn moeder, vorig jaar overleden. Ja, nou, kan ik zeggen, vorig jaar overleden. Ja, weet je, is het dan toch wel weer even apart. En, uh, uh, mijn vader had wel gevraagd om mee te gaan naar, naar Vrienden van ons. Waar ik nu ook net overigens uh, vandaan kom. En, uh, ja, ik, ik had daar eigenlijk nou vandaag niet zo, of uh, tenminste gisteren niet zoveel behoefte aan om daarheen te gaan. Dus, ehm. Uh, nou, ja, dat. En uh, natuurlijk krijg je dan de vraag waarom. Nou, daarom. En ik ben even naar mijn zus geweest, die was ook uh, samen met haar man een man alleen thuis. Um, die woont een paar uh, straat verder dan waar ik woon. En ja, ja even daar geweest. Um, ja, en dan zit je daar en dan ben je daar. En dan, ja, dan heb je toch zo'n gevoel van, uh, dat het anders is. Natuurlijk, normaal gesproken, vandaag 1 januari. Zou er heen gaan en dan eh, ga je dit doen. Of juist met oudjaarsdag niet eventjes langs. Uh, dat is nu niet. En dat maakt het dan anders. Ik ben gisteren even met, uh, met mijn dochter naar haar uh, geboorteplaats geweest. Een hebben kapelletje even een kaarsje aangestoken. Uh, ja, dat zijn dan toch van die speciale momenten en speciale dagen. Dan... Ja, dan heb je dat. Nou, aan de andere kant had het weer een beetje een voordeel, natuurlijk omdat je dan niet zo veel drinkt. Want ik had gisteren maar twee bakeltjes op en een biertje en dat was het eigenlijk. Uh, dus ja, dat, dat viel er best wel mee. Maar ja, omdat je dus dan uh, uh, dat niet doet daar ben je ook weer op en dan ben ik weer weer sporten. Ook oh, goed, helemaal top. Ik ben even bij de vrienden van ons voorbij geweest en ik heb wat spullen in de auto die ik nu ga langsbrengen bij de zus van die vrienden. Want die hadden daar wat spullen. En dat is op de weg naar huis. Dus daar ben ik nu naar onderweg. Om dat even bij hun af te geven. Even te droppen. Nou, je je denkt dat de hij oh, de straat voor zichzelf alleen kan opwijzen, Helaas. Dus bij deze ga ik zeggen, nu alvast, het uh, is echt een hele korte vlog, maar ja, goed, ik ben al bijna daar bij die, uh, bij die vrienden. Uh, dan zeg ik uh, tot de volgende keer. Volgende week hoop ik weer gewoon een loopvideo te kunnen maken vanuit het bos. Ja, het was natuurlijk uh, klote weer, dus ben ik meteen aan de fitness gegaan. En dan zie ik jullie volgende week weer terug en dan zeg ik met een hele korte. Jo, so, volgende week. Dus. Ik zeg duimpje omhoog, even abonneer de kanaal en dan zie je de volgende keer terug. En dan zeg ik tot de volgende keer met een hele korte ciao.